De Gerrit, duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren zit duidelijk in de lift. Maar de vraag is natuurlijk hoe gaat dat concreet in zijn werk? Bijvoorbeeld voor een belegger die absoluut een bijdrage wil leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Jij bent bij de Grof Peterkam Asset Management een specialist in responsible investment. Jij kan ons daar dus heel wat meer over vertellen. Om te beginnen, hoe gaan jullie zelf te werk bij de selectie van fondsen of bedrijven? Ja, ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is om te benadrukken dat um, we niet enkel bij thematische klimaatfondsen rekening gaan houden met klimaatcriteria, maar dat dit eigenlijk een overweging is die bij al onze fondsen wordt gemaakt. Klimaatverandering heeft een impact op alle bedrijven uit elke in, in elke industrie. Uh, en natuurlijk gaat ook elk bedrijf een impact hebben op het klimaat. Het zij positief, het zij negatief. Zo gaan we bijvoorbeeld bepaalde nutsbedrijven, die niet in overeenstemming zijn met de criteria die zijn opgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, gaan uitsluiten van het beleggingsuniversum. Maar toch vinden we het belangrijk om verder te gaan dan het louter uitsluiten van bedrijven. Klimaatverandering brengt tal van opportuniteiten met zich mee. Daarom denken we dat een gericht, uh, gerichte risicoanalyse met het oog op opportuniteiten ook zeer belangrijk is. Daarbij kunnen we ons gaan richten op bedrijven die oplossingen bieden voor de klimaatproblematiek, gaande van de bouwsector tot de voedingsindustrie. Daarom is het belangrijk ook om een top-down klimaatfocus te hebben, waarbij je eigenlijk oog hebt voor regelgevende veranderingen, technologische vooruitgang of bijvoorbeeld consumentengedrag. Een goede selectie is natuurlijk één zaak, maar eenmaal jullie beslist hebben om ergens in te investeren, hoe volgen jullie dan tijdens de duur van de investering op dat een bedrijf effectief doet wat het heeft beloofd? Actief beheer vraagt natuurlijk om een actieve monitoring. Dat spreekt voor zich, denk ik. Zo gaan we gaan kijken naar de bedrijven in de portefeuille. Welke ambities die bedrijven geuit hebben. Welke investeringen die zij maken. En of dat zij bepaalde producten of diensten gaan ontwikkelen die die ambities kunnen gaan waarmaken. Daarom gaan wij gerichte klimaatanalyses gaan uitvoeren op de belangrijkste posities binnen een portefeuille. Natuurlijk ook op portefeuille-niveau gaan we gaan rapporteren wat de vooruitgang is van de CO2-intensiteit van de portefeuille. En dat gaan we gaan rapporteren op kwartaalbasis, als ook de top 10 van grootste uitstoters binnen de portefeuille. Jullie voeren gerichte analyses uit, maar het gaat nog een stap verder. Jullie treden ook in dialoog met die bedrijven. Hè? Levert dat effectief iets op? Ja, absoluut. Een uh, actieve klimaatdialoog maakt ook deel uit van onze morele en financiële plicht als vermogensbeheerder. Zo gaan we met bedrijven in dialoog gaan treden om te gaan kijken welke risico's zij kunnen beheersen en effectief beheersen welke nieuwe opportuniteiten er mogelijk in de pipeline zitten. Zo hebben we bijvoorbeeld recent via een NGO, via onderzoek van een NGO, zijn we te weten gekomen dat een palmolieproducent was blootgesteld aan illegale ontbossing, wat ook gelinkt kan worden aan de klimaatproblematiek uiteraard, waarna we contact hebben opgenomen met verschillende cosmetica en voedingsproducenten uit onze portefeuilles om te gaan kijken of zij blootgesteld waren aan die producent. Um, een concreet gevolg daarvan is dat een grote multinational de palmolieproducent heeft uitgestoten bij haar toeleveranciers. Wat eigenlijk een heel concreet en mooi voorbeeld is van hoe die bedrijven ook wel opvolging geven aan de vragen en de zorgen die wij uit. En het gaat nog een stap verder. Hè. Jullie maken ook deel uit van een internationaal collectief, Climate Action 100+. Wat is de doelstelling van zo'n internationale samenwerking? Ja, het collectief zelf. Daarbij gaan we ons samen met andere investeerders, wat een heel belangrijk aspect is natuurlijk, gaan richten op de grootste uitzorders wereldwijd. In welke mate stellen die ambitieuze doelstellingen? In welke mate gaan zij de risico's daaromtrend beheersen? En ook in welke mate gaan zij daarover gaan rapporteren en om uiteindelijk te gaan leiden tot een reductie van emissies. En dat geeft jullie ook inspraak in algemene vergaderingen bijvoorbeeld? Absoluut. Um, ik denk dat het een, een heel mooi voorbeeld is dat bedrijven nu bij de aankomende aandeelhoudersvergadering in 2021 bepaalde resoluties gaan voorleggen waarbij aandeelhouders kunnen gaan stemmen op de klimaattransitieplannen van die bedrijven. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat die bedrijven hun remuneratie gaan linken aan klimaatdoelstellingen, Wat natuurlijk voor ons als vermogensbeheerder een extra, extra vertrouwen geeft in de acties die die bedrijven ondernemen. Gebeurt het ook dat zo'n dialoog met een bedrijf niet het verhoopte resultaat oplevert? Ja, absoluut. Dat gebeurt. Zeker, uh, zeker en vast ook. Um, een jaar geleden zijn wij in dialoog getreden met een uh, Amerikaanse producent van landbouwartikelen. Um, die dialoog verliep eigenlijk relatief stroef en we merkten eigenlijk een gebrek aan ambitie van dat bedrijf. Ook om in dialoog te treden met ons, maar ook om klimaatacties te ondernemen. Waarna wij eigenlijk als depan besloten hebben om die positie te verkopen. Gerrit Uwab, bedankt voor deze toelichting en om ons in te wijden in die boeiende materie. Graag tot de volgende keer.